In het onderdeel DigiBZ-tas ga ik twee stellingen met je overlopen. De eerste stelling is social media leiden tot meer eenzaamheid. Daar ben ik wel mee akkoord. En de tweede, met 99 anderen Fortnite spelen is net zo sociaal als buitenspelen met je buurjongen. Daar ben ik niet mee akkoord. Als we die stelling opnieuw gaan bekijken, social media leiden tot meer eenzaamheid, dan klopt dat ook wel, want we zitten met de meest sociale, sociale generatie die er ooit heeft bestaan. Op Facebook kennen we enkel de term vrienden. En dat heeft Facebook ook bewust gekozen, maar niet de term kennissen. In het echte leven heb je vrienden, familie en kennissen, maar digitaal zijn dat allemaal zogezegde vrienden. Nu, zelfs op het digitale vlak zijn er veranderingen, want bijvoorbeeld Instagram heeft het niet meer over vrienden, maar heeft het over volgers. Nu, op Instagram heb je veel meer ontvolgers dan dat je op Facebook ook vrienden hebt die je niet meer kan volgen. Dus bij Instafames gaat het er eigenlijk over hoeveel volgers dat je hebt en niet meer hoe goed dat je band met je volgers is. Linksonder zie je een voorbeeld van de digitale oppassen, de jeugd die verslaafd is van heel kleins af aan al aan de schermpjes. En rechts zie je een foto waarbij je eigenlijk kan, kan testen of je zelf in de social media bubbel zit. Je kan een testje doen op kopop.be. Daar staan ook niet alleen een test, maar staan ook uitdagingen om te minderen met het gebruik van nieuwe of digitale media, zodat we eigenlijk terug met ons hoofd leren rechtop te lopen. Daar komt de naam kopop ook vandaan. Een tweede stelling die ik uh, wou bespreken met jullie is, uh, is er eentje over buitenspelen. In een onderzoek in 2008 is gebleken dat in vergelijking toen met 2000 de helft van de jongeren nog buitenspeelden. In 2016 is een nieuwe test gedaan en was dat cijfer opnieuw gehalveerd. Nu, er gamen heel veel jongeren en vaak is dat ook in een online community... En dat zorgt er op zich wel voor dat ze met leeftijdsgenoten praten en overleggen. Maar vaak worden die spellen ook ontsierd door trollen en toxic players die eigenlijk niks anders meer doen dan schelden. Echt buitenspelen zorgt niet alleen voor hun fysiekere gezondheid, maar leert ook jongens en jongeren face-to-face -face communiceren. Het stimuleert niet alleen hun creativiteit om nieuwe spelregels te bedenken, maar ook te overleggen als er iets onverwachts gebeurt. En het actief uitbreiden van je lokale en real-life vriendenkring is dus eigenlijk investeren in je toekomst. Hallo iedereen, ik leg de stelling social media leidt tot meer eenzaamheid eventjes voor aan collega meneer van Antwerpen. Ja, ik ben er eigenlijk volledig mee akkoord, want als je kijkt in een bus of in de stad of in het park en je kijkt dan naar de mensen, dan is heel veel, of heel veel, heel veel mensen zijn bezig met hun gsm en niet meer met elkaar te praten. Uh, dat, dat zie je ook als je in een restaurant zit bijvoorbeeld, dan moet je maar eens op letten. Dat de, zelfs koppels die tegenover elkaar zitten, die zijn gewoon elk met een gsm bezig en niet meer met elkaar. En daarom vind ik het ook goed op onze school, dat leerlingen eigenlijk geen gsm mogen gebruiken tijdens de middagspeeltijd of tijdens ja, eender welke speeltijd. Zodat ja. ze nog met elkaar communiceren. Okay. Uh, het nadeel ook van uh, berichten te sturen of social media te doen naar elkaar is ook, wanneer je iets typt of wanneer je iets stuurt, je weet je niet wat de reactie of hoe de persoon reageert aan de andere kant. Dus ja, het sociaal is er een beetje vanaf, vind ik. Oké, okay, prima, prima. Dank u wel voor de uitleg. Dat is Dit filmpje komt op het internet, maar uh, verborgen op YouTube, dus het is voor het Informatica project. Oké, okay, dank u wel. Dag. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources may sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you and stay woke, bitches.